ken je dit icoontje mooi dan weet je waarschijnlijk ook hoe je de toegang tot krijgt waarschijnlijk heb je direct admin al eerder gekregen bij je hostingpakket. in deze korte uitleg ga ik uitleggen hoe je wordpress installeert via direct admin met behulp van installatron laten we beginnen door naar direct admin te gaan dat ziet er zo uit ik ben op zoek naar de installatron applications installer die vind ik hier rechtsonder op het moment dat ik hierop klik zie ik de catalogus zodra ik naar beneden scroll zie ik heel veel applicaties die ik kan installeren waaronder dus ook wordpress op het moment dat ik erop klik en zeg installeer application kan ik mijn gegevens invullen ik selecteer hier mijn url ik laat de directory leeg want stel ik laat die blok staan dan zou ik mijn WordPress-installatie installeren op sportclubsvolle.nl slash blog. Dat betekent dus dat als ik mijn website wil bereiken, ik altijd slash blog moet intikken om op die website te komen. Dat wil ik niet. Ik wil dat mensen direct vanaf sportclubsvolle.nl mijn website kunnen bereiken. Dus daarom laat ik dit veld altijd leeg. Bij version hou ik hem gewoon op de recommended. Dat wil zeggen dat ik de laatste versie installeer. Bij language selecteer ik Nederlands. Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van WordPress, want anders kan ik hem niet installeren. En ik vind het ook wel prettig dat hij alles vanzelf update, zodat ik dat zelf niet meer hoef te doen. Ook kies ik ervoor dat mijn WordPress plugins, die ik later misschien installeer, laat bijwerken door Installatron. Dat scheelt mij weer werk. En ook de thema's. En aangezien de server zelf al een backup maakt, hoeft hij dat niet nog apart eens te gaan doen. De gebruikersnaam. Nou, laat het alsjeblieft geen admin wezen, maar bijvoorbeeld je eigen naam. En een wachtwoord, zoals dit, is veilig genoeg lijkt me. Vul de titel van je website in, bijvoorbeeld sportsclubs, en als tagline zwolle. Deze optie, dat hoeft niet, maar ik vind Limit Login Attempts wel heel fijn. Dat betekent als iemand 10 keer fout inlogt op de website, hij in 24 uur geblokkeerd wordt. Extra veilig dus. Een multisite, dat heb ik niet. En als je dat gebruikt, verdiep je dan eerst even wat dit inhoudt. Vervolgens vraagt hij naar geavanceerde instellingen. Ik ben er toch even benieuwd naar wat dat inhoudt. Database Management. Maak automatisch een nieuwe database aan. Nou, dat is super. Stel ik heb al een bestaande database, dan kan ik dat hier invullen. E-mail notifications. Ik wil zelf bepalen welke e-mails ik ontvang. Ik hou er niet van als mijn installatie compleet is, en voltooid, en een error heeft en noem maar op. Wat mij betreft kunnen ze allemaal uit. Dat scheelt mij weer een hoop e-mails. Als je benieuwd bent wanneer een update is uitgevoerd, dan is het nogal makkelijk of verstandig... Om deze twee in te schakelen. Update completed en update error. In het geval dat een update mislukt, krijg je toch een e-mail. Wel zo makkelijk. Vervolgens klik ik op installeren. Installatron gaat nu bezig met het installeren van de WordPress-installatie. Eigenlijk zijn we nu al klaar. We wachten nog even totdat installatron klaar is met het installeren van Sportklosform.nl. En dan gaan we testen. Je ziet hem hier al verschijnen bij installatom. Op het moment dat ik hier op de link klik, met aan het einde slash wp-admin, word ik meteen doorgestuurd naar de website en zelf ingelogd. Ik heb nog geen SSL-certificaat aangevraagd, dus ik krijg de melding dat mijn verbinding niet privé is. Geen zorgen, de website is veilig. Hij is net aangemaakt en dit is een standaard waarschuwing vanuit Safari voordat het mogelijk niet veilig is. Ik ben nu ingelogd op de website en zo te zien werkt die goed. Ik kan berichten verwijderen en pagina's aanmaken. Het installeren van de site is dus geslaagd.